Vijf tips. We gaan beginnen met de eerste. En dat is uh, bepaal je doelen. Uh, plus doe peri periodieke uh, check-ups, realisatie noem jij dat. Ja. Um, hoe bepaal je financiële doelen? Nou, kijk waar je wilt staan. Dus kijk waar je nu staat met je onderneming en kijk waar je dan volgend jaar wilt staan. En vervolgens kun je vanuit dat jaarbudget, die jaarbegroting, weer maandelijkse doelen opstellen. Op die manier heb je ook iets om naartoe te werken. Werkt ook een stukje leuker. Uh, en op die manier kun je ook iedere maand weer kijken van hey, hoe sta ik er nu daadwerkelijk voor. Dus dan hmm. maak je een realisatie, noemen we dat. Dus dan kijk je van wat had ik begonnen. ...ten opzichte van uh, wat heb ik daadwerkelijk gedaan. En okay. die verschillen ga je dan analyseren. Het is niet zozeer van ik moet per se bij dat bedrag uitkomen wat ik heb begroot... Mm -hmm. Maar hoe kan het nu dat ik niet bij dat bedrag ben gekomen? Of hoe kan het nu dat ik daar overheen ben gekomen? En die analyse is wel heel erg belangrijk om te En doen. waar stuur ik dan op? Wat voor cijfers omzet? Ja, bijvoorbeeld omzet, maar ook zeker je marge. Dat is ook wel een heel belangrijk onderdeel. Dus mm. niet alleen wat heb ik verdiend, maar ook wat heeft het me gekost om deze omzet te behalen. Mm -hmm. Tip 2, um, en je noemde net al marge, ik denk dat een hele interessante is. Hoe krijg je inzicht in waar je nou het minst en het meest op verdient? Ja. Yeah. Maak dat eens concreet, hoe doe je dat? Nou, je wil weten voor de verschillende producten en de verschillende diensten die je verkoopt, wat verdien ik hier nu op? Dus stel nu dat je uh, boeken verkoopt, wat zijn dan je inkoopkosten? En wat is dan je marge dus per saldo? Mm. Um, en dan kijk je per uh, soort van, nou, waar verdien ik nu het meeste op? En misschien moet ik op hetgene waar ik... Procentueel en in euro's het meeste op verdien, uh, wat extra aandacht aan besteden. Dus daar wat extra marketingbudget uh, naartoe gaan gooien. Misschien zijn er wel dingen waar ik helemaal niks op verdien of vaak zelfs op verlies. Ja. ja, misschien moet je daar dan over nadenken of dat nog wel handig is om stopt. te blijven kopen. Ja, maar ik heb dan altijd zoiets van: ja, dat snapt iedereen toch wel? Maar... Nou, dat inzicht is niet altijd bij iedereen helemaal helder. Vaak wordt omzet op één grote hoop gegooid en alle inkopen worden op één grote hoop gegooid. En denk bijvoorbeeld ook zeker aan de hoeveelheid uren die je er als ondernemer in stopt. Ja, dat vind ik nou een hele leuke. Daar heb ik al heel vaak discussie over. Ik reken die dus niet. Ik denk gewoon heel simpel, er zit 24 uur in een dag. Dat is mijn tijd, kost niks. Uh, maar dat, dat, is, dat kost me toch niks? Nou, het is ook heel logisch dat je zo denkt als ondernemer. Maar misschien kun je dat uur uh, wat je dan op dat moment uh, soort van gratis weggeeft, kun je ook weer verkopen. Ja. Dus jouw uren zijn ook gewoon geld waard. Ja. En op die manier, stel nou dat jij een project verkoopt voor 1000 euro, maar je bent daar wel weer uh, nou ja, 100 uur mee bezig. Mm. Dan is het een heel ander verhaal dan als je zegt van nou ik ben er twintig uur mee bezig. Cashflow, ja, dat, dat daar heb ik ooit een hele harde les mee geleerd. Want uh, als je dat niet goed doet, dan kun je gewoon failliet gaan. Ja. Een, win, een winstgevend bedrijf kan gewoon failliet gaan als je liquide technisch in de knel komt. Ja. Hè? Leg eens uit. Liquiditeit is heel erg belangrijk voor ja. ondernemers. Want je kunt een hele mooie omzet hebben. Uh, maar als het vervolgens het geld niet op je bankrekening staat, dan heb je daar niets aan. Nee. Dus zorg ervoor dat je weet wat staat er nu op mijn bank. Um, en wat ga ik de komende maanden betalen? Dus uh, uh, belastingen, crediteuren, dus je inkopen, welke moet ik allemaal betalen? Maar wat komt er ook binnen? Dus van je klanten. En hoe zorg ik ervoor dat dat geld wel binnenkomt, dat dat zo snel mogelijk binnenkomt? Mm. En hoe kan ik uh, het geld dat eruit gaat zo best mogelijk plannen? Mm. En dat noemen we dus cashflow beheersing. Dus inzicht in je liquiditeit staan heel erg belangrijk. Hef, heb je dat tooling? Kan tooling daarbij helpen? Ja, zeker, want je hebt bijvoorbeeld tooling die zegt van nou dit staat er nu op je bank. Uh, de verwachting op basis van je verkoopfacturen is dat op deze en deze data komt je geld binnen van je klanten. En dan kun je dus ingeven, nou ik heb deze inkoopfacturen, die moet ik op die data betalen. Ja. En dan rekent hij altijd automatisch uit. Uh, hoeveel geld er op dat moment op jouw bank zou moeten ja, ja. staan, Tina? En dan gaan de kleurtjes van groen naar rood, ja. zeg maar, ja, bij wijze van spreken. Was, ja, ik was daar dus heel erg blij van. Ja. En ik kan daar dagen naar kijken. Verbeter je werkkapitaal. Wat is dat, werkkapitaal? Ja, dan, uh, dat is dus wel een accountantsterm. Ja. Er moeten af en toe een paar ja. termen tussendoor, dan uh, uh, dat klinkt ook altijd wel lekker, hè? Ja. werkkapitaal. Ja, ik vind het prima klinken, maar ja. ik heb geen idee wat is. Nee, dat gaat dus met name over uh, je debiteuren, dus het geld dat je hebt uitstaan bij je klanten, ja. uh, je crediteuren, het geld dat je moet betalen aan je leveranciers ja. en eventueel je voorraad als je dat hebt. Okay. Um, en dat kun je ook managen. Uh, je werkkapitaal, dus hoe zorg je ervoor dat dat nu op het beste uh, in je balans staat? Dus hoe zorg je ervoor dat je debiteuren, dus het geld dat je uit hebt staan, dat je dat ook zo snel mogelijk binnenkrijgt? Waar we het net dus ook over hadden, yeah. want dat heeft weer gevolgen voor je liquiditeit. Yeah. Je crediteuren, daarvan zou je kunnen kijken van nou, wanneer moet ik die nu betalen? Uh, kan ik daar bijvoorbeeld uh, eerder betalen dat ik betalingskorting krijg? Nou. Dat is alweer mooi meegenomen. En zeker wanneer je bijvoorbeeld voorraad hebt, wanneer je daarmee te maken hebt, dan is het belangrijk om te kijken van nou um, heb ik een, een groot genoeg voorraad dat ik geen nee hoef te verkopen aan mijn klanten. Ja. Uh, maar ook weer niet te groot dat je dat, ja, geld op de verstof. Is het uh, bederfelijke goederen? Uh, ja. Raak ze uit de mode als je bijvoorbeeld aan kleding denkt. Ja. Ja, dan heeft het niet zo heel veel zin om uh, heel veel uh, op voorraad te hebben. Dus daar goed over nadenken, hoe je dat inricht dat is wel een hele belangrijke. En meestal laten mensen dat een beetje lopen zo op basis van hun facturen. Uh, maar op het moment dat je daar goed over nadenkt, van nou, uh, wat is nu mijn, mijn debiteurenstand, zoals mijn crediteurenstand, hoeveel voorraad heb ik liggen, wat kan ik daarin mooi neerzetten. Dat kan je ontzettend veel opleveren. Denk aan je toekomst. Ja. En dan krijgen we dat pensioen. K heb, je, heb je als een van de punten? Ja, pensioen. Wat moeten we daarna nou mee als ondernemer? Ja, dus, nou, heel veel ondernemers die, die starten met ondernemen vragen mij als eerste, ja, en hoe moet ik dan mijn pensioen gaan regelen? Dan denk je nou. Uh, ik begin eerst maar eens met ondernemen. Ja. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat je daarover nadenkt. Want als ondernemer bouw je natuurlijk geen pensioen op, zoals je in loondienst doet. Nee. Dus het is wel goed om daarover na te denken, want heel veel ondernemers leven natuurlijk gewoon met de waan van de dag. En dat is ook heel begrijpelijk, want er komt van alles op je af. Je bent de hele dag druk bezig, maar je wil op een gegeven moment wel een keertje gaan genieten van je pensioen. Mm. En dan wil je het ook goed geregeld hebben. Dus uh, zorg dat je eerst weet van, nou, uh, hoe ga ik dit regelen? Wat heb ik straks nodig? Misschien heb je wel helemaal niet zoveel nodig omdat je hypotheek is afgelost en je leeft heel uh, ja. minimaal. Um, maar stel nu dat je denkt, nou ik heb toch wel meer nodig. Uh, ga dan naar hoe je dat wil doen. Uh, ga je uh, je hypotheek aflossen? Ga je extra beleggen bijvoorbeeld? Het kan heel interessant zijn. Um, ga ik zelf geld opzij zetten? Ga ik een fiscaal oude dagsreserve opbouwen? Dus dat, dat je een potje maakt. Um, denk er in ieder geval over na hoe je het wil gaan doen. En hoe eerder je daarmee begint, bijvoorbeeld ten aanzien van beleggen... Uh, hoe meer je geld de kans geeft om uh, te laten groeien. Dus tijd is daarin ook echt je vriend. Als jij nu een, uh, met jong, veel jonge ondernemers kijkt hierna, die zijn net begonnen, zijn enthousiast, uh, wat zou je ze adviseren, ja, misschien moeilijk om te adviseren, maar hoe zou je het beste kunnen inrichten? Nou, ik, ik zou met name, uh, wat ik zelf bijvoorbeeld doe, is risicospreiding. Dus ik heb verschillende potjes staan en verschillende... Uh, ik heb nog een pensioenfonds bij mijn oude werkgever. Um, ja. Ik heb een stukje belegd, de, de hypotheek wat sneller aflossen. Dus dat je het een beetje spreidt. Want ja. inderdaad precies wat je zegt, Een rendement is niet gegarandeerd. En ook bij beleggen nee. natuurlijk niet. Dus ik kan nee. helemaal niet zeggen van nou, ik beleg alles. Spreiden dus ja, verschillende spreid dingen. Ja, spreid je risico's zodat je dat... Uh, ja, ondernemers zijn daar niet zo heel goed in. Dan ja, ben je natuurlijk ook ondernemer voor om risico ja. te nemen. Ja. Uh, maar dat risico spreiden zorgt er wel voor dat je er iets relaxter bij zit laten.